Jij hoort bij de top van Nederland. Iets om trots op te zijn. Jouw topsportstatus geeft toegang tot nieuwe voorzieningen en faciliteiten. Alles dat jou helpt om nog verder te komen. Je krijgt kansen en mogelijkheden. Maar verantwoordelijkheden en verwachtingen horen daar ook bij. Laat zien dat jij een professional bent. Want topsporter zijn is een beroep. Alle schakels om jou heen maken dat beroep mogelijk. En met meer inzicht in de belangrijke bijdrage om jou heen, kan je makkelijker jouw werk doen, beter presteren en een voorbeeld zijn. Maar um, wie draagt op welke manier bij aan mijn prestatie? Waar kan ik terecht met mijn vragen? Wie investeert in mijn topsportcarrière? En welke uitdagingen kom ik tegen? Dat soort zaken dus. Denk hierover na en blijf investeren in jezelf om het maximale uit jouw carrière te halen. Topsport is een beroep. Jouw beroep.